Hallo, ik ben Justine Godin. De eerste foto is genomen op reis twee jaar geleden. Daar waren we in Napels iets gaan eten. En toen ik achteraf een foto wilde nemen van de kok die een pizza aan het maken was, vroeg die of ik zelf een pizza wilde draaien en beleggen. Ja, natuurlijk wilde ik dat wel doen. Ik hou heel erg van eten en in het bijzonder van de Italiaanse keuken. Vandaar deze foto. Ik heb één broer. De tweede foto is een foto van mijn broer en ik. Ik heb een hele goede band met hem. Ook al is er natuurlijk af en toe eens ruzie. Ik kan echt genieten van een dagje, weekendje of een weekje aan de zee. Vroeger huurden mijn opa en oma elke maand jullie een appartement aan de zee. Toen we groter werden, deden ze dat niet meer. Opa en oma werden een dagje ouder en het was niet meer haalbaar. Soms mis ik dit echt, want deze herinneringen blijven echt voor het leven. Nu ga ik bij mooi weer vaak naar de zee, zowel met mijn ouders als met mijn vrienden. Ik zit in mijn eerste jaar kleuteronderwijs. Deze foto is genomen tijdens mijn kleuterstage in het middelbaar. Ik weet echt al super lang dat ik kleuterjuffer wil worden. Ik vind het dan ook leuk dat ik hier nu helemaal voor kan gaan. De volgende foto is getrokken in Venetië vorige zomer. Ik hou van reizen en nieuwe plaatsen zien. Met mijn gezin gaan we vaak op citytrip. Van deze dagen geniet ik echt mateloos. Ik hou van grote steden, maar ik kan ook genieten van de rust op reis. Daaraan maken we vaak de combinatie van de twee als we op reis gaan. De eerste drie dagen bezoeken we een stad en daarna reizen we door naar een iets rustiger gebied om nog zeven dagen wat rust te hebben. Ik probeer één keer per week te lopen. Vroeger deed ik atletiek, maar daar ben ik mee gestopt door mijn voet. Ondertussen ben ik eraan geopereerd en probeer ik het lopen terug op te bouwen. Vorig jaar ben ik op buitenlandse stage geweest. Ik heb drie weken in maart stage gelopen in een rusthuis in Zuid-Frankrijk. We verbleven met vier meisjes in een huisje. We kenden elkaar niet en zijn tijdens die drie weken echt een hecht groepje geworden. We hebben samen onvergetelijke momenten beleefd. Dit is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. De volgende foto is genomen vorige zomer op Rockwerchter. Ik ben een enorme van en beleefde daar dan ook een mooie tijd. Ik ga graag naar concerten of festivals. Een grote passie van mij is fotografie. Ik vind het leuk om foto's te trekken van dingen of personen. Ik vind het een uitdaging om te zorgen dat storende elementen van de foto weggewerkt worden um, door op een verhoog of achter een muur te staan. Zeker op reis vind ik fotograferen fantastisch. De volgende foto heeft een meer figuurlijke betekenis. Ik vind liefde en vriendschap heel belangrijk. Ik probeer zoveel mogelijk te zijn voor mijn vrienden en hen te tonen dat ik hen graag zie. Ook liefde en warmte in de familie vind ik heel belangrijk. Op deze foto ben ik op een homeparty in de zomervakantie. Ik vind homeparty's echt leuk omdat je dan in een klein groepje thuis een gezellige avond beleeft. Ik geniet van gezellige avonden met vrienden, een hapje en een drankje. Ook geniet ik van een avondje uit met vrienden. Ik ga graag naar vijven en doe, dit ook, en doe dit ook bijna wekelijks. In juni ben ik afgestudeerd aan de richting gezondheid en welzijnswetenschappen in Viso-Russelare. Ik heb de eerste vier jaar uh, handel handel Talen gevolgd en ben dan overgestapt naar gezondheid en welzijnswetenschappen. Omdat ik dan uh, al kleuterstages had en dat wilde ik super graag uitproberen. En ook de richting lag me veel beter. Er is een foto van mijn klas. De volgende foto is een foto van mijn gezin. Ik heb een hele goede band met mijn gezin. Um, dat vind ik ook enorm belangrijk. We zijn door moeilijke tijden gegaan, maar we zijn er wel sterker uitgekomen samen. De laatste foto is een foto van mijn oma en ik. Vorig jaar is mijn opa overleden en enkele maanden later waren we ook mijn oma bijna kwijt. Nadat de dokters haar hadden opgegeven, is ze blijven doorzetten en is ze ondertussen aan de betere hand. Ik heb altijd al een goede band gehad met haar. Uh, maar door deze gebeurtenissen is deze enkel nog maar sterker geworden.